En jij gaat uh, vertellen over hoe het is vanuit jouw perspectief als professional. Ja, um, Wannes van der Velde. Daar ben ik nou vernoemd uh, overigens. Maar de dames Wannes van de Grinten. Uh, werkzaam uh, uh, bij uh, gemeente Tilburg. Op dit moment als uh, uh, senior medewerker bij afdeling uh, werkende in inkomen op het gebied van klantregie. Een, uh, uh, uh, ja, eigenlijk een product. En uh, op basis van het beleidskader, wat is opgemaakt mede, uh, naar aanleiding van de inkomsten van het, uh, de uitkomsten van het vertrouwensexperiment. Um, ik ben vandaag hier uh, uh, ben ik gevraagd om uh, te praten over uh, mijn ervaringen als coach bij het vertrouwensexperiment. Dat was ik namelijk. En ik wil jullie meenemen in wat het vertrouwensexperiment voor mij als uh, uh, professional heeft gedaan. Wat ik heb. Bemerkt, opgemerkt uh, in de begeleiding van mijn uh, deelnemers. Ik kijk naar een van mijn favoriete deelnemers. Uh, de meest favoriete deelnemers, sorry. Yeah. En uh, ik zal ook wat vertellen over, uh, ja, over mijn overtuigingen uh, met betrekking tot vertrouwen. En uh, dat is eigenlijk gegroeid tijdens het vertrouwensexperiment. En wellicht overtuig ik u. Uh, introductie. Dat was mijn introductie. Even kijken, het is dus voor mij ook even schakelen. Uh, goed, zoals ik al uh, zei, ik ben, uh, uh, ik ben coach geweest bij het vertrouwensexperiment uh, in de treatment, zo heet dat uh, onderzoekstechnisch, in de groep uh, uh, intensieve begeleiding. En dat hield in dat uh, ik de deelnemers minimaal zes keer uh, per jaar zag. Ik heb wel eens gehoord, is dat dan zo intensief? Uh, uh, maar goed, dat was niet gelijkmatig verdeeld en, en gekeken naar behoefte en vaak was het uh, uh, meer um, uh, ten opzichte van uh, de groep van eigen regie um, had ik een outreachende uh, proactieve manier van begeleiden wat betekent dat ik uh, waarbij eigen regie uh, onderzocht werd hoeveel mensen hebben de eigen regie uh, wat doet de vrijheid uh, als je mensen uh, vrijheid geeft met die mensen die eigen regie hebben en als ze het niet hebben hoe brengen ze eigen regie bij. Um, nou, dat, dat was bij mij geen sprake van. In mijn groep zat ook geen uh, uh, financiële uh, prikkel. En uh, uh, ja, dan kom, loop je op een gegeven moment tegen uh, het gegeven aan dat je voor de eerste keer mensen uitnodigt. Mensen, uh, het heeft wel in de brief gestaan, maar le, mensen lezen niet altijd goed. En uh, uh, dan uh, was ik aan het uitleggen en dan vertelde ik over... Uh, uh, je weet dat er in sommige groepen de financiële prikkel zit. Uh, helaas in uw groep niet. En dat deed altijd wel iets met mensen. En dan merk je ook dat is soms de reden geweest voor mensen om wel of niet in te schrijven. En logisch zijn natuurlijk. Um, en uiteindelijk uh, heb ik gemerkt dat dat in mijn begeleiding uh, eigenlijk weinig afhakers uh, uh, opleverde. Um, dus het, het goede gesprek is uh, uh, gevoerd. Um, wat ik belangrijk vind om te vertellen is mijn. Uh, ja, een stukje voorgeschiedenis, voor het uh, vertrouwensexperiment. Ik heb ooit in een uh, reflectie op mijn tijd bij het vertrouwensexperiment geschreven over een voor en een na, zoals je dat wel eens doet bij uh, uh, voor je huwelijk, na je huwelijk, voor je kinderen, na je kinderen. Voor mij, professioneel gezien, voor het vertrouwensexperiment en na het vertrouwensexperiment. Voor het vertrouwensexperiment ben ik tien jaar, ik ben, al, uh, ben een, ja, inmiddels een ervaren rot hoor, uh, tien jaar werkzaam geweest bij verschillende werken en inkomens. Uh, gemeente Rotterdam, gemeente Breda, uh, uh, nou, noem maar op, en nog, nog een paar. En um, vanaf het begin af aan zoekende geweest. Ik ben werkzaam geweest als inkomensconsulent op rechtmatigheid, als uh, participatiecoach of als uh, reintegratiecoach uh, uh, bij doelmatigheid. Uh, maar ergens heeft er altijd iets uh, geknaagd. En uh, misschien was ik uh, uh, te jong of nog niet volwassen genoeg professioneel gezien, maar ik kon mijn vinger er niet echt op letten leggen. Ehm... Um, um, ik weet inmiddels wel wat het is. En uh, uh, de vacature die ik zag voor het vertrouwensexperiment. en daarom is het doelbewuste sollicitatie geweest. Die, uh, uh, ja, die vertaalde dat eigenlijk voor mij. Um, ik ben van nature iemand die vertrouwt. Uh, dat zijn veel mensen overigens, denk ik. En um, de participatiewet. en de, ook daarvoor de wetwerk en bijstand. Uh, is toch eigenlijk gericht op beheersing van risico. en daarmee uh, eigenlijk vertaalt een stukje wantrouwen. En dat deed iets met mij als uh, uh, professional. Dan, ik raakte een soort conflict als ik dan in gesprek was met de doelgroep. Hè, waar je het gesprek mee moet voeren. Um, uh, uh, goed, de vacature uh, uh, kwam. Het was, het was dus tijd voor verandering voor mij. En uh, ik zag de vacature, iemand stuurde die op. Ik zat niet lekker helemaal in mijn werk. Wel in mijn werk, maar het was wat ver weg. Uh, dus iemand uit mijn netwerk stuurde de vacature van het vertrouwensexperiment op. Uh, ja, en daar staat in en dat sprak mij wel aan en dat, dat sloot aan eigenlijk bij mijn natuur minder regels, meer keuzevrijheid, meer persoonlijke aandacht. En uh, ja, ik had een missie, uh, ik heb gesolliciteerd, uh, vastberaden, uh, uh, overtuigend, want ik ben uiteindelijk aangenomen. En uh, uh, toen begon het voor mij, uh, mijn eerste contact met uh, uh, Jos Mevis, was al uh, bijzonder, en, uh, onze leidinggevende, bij het uh, Vertrouwensexperiment projectleider. Bijzondere man, uh, veel aan te danken. <laughs> en alvast een dankwoordje Jos, maar uh, die moet ik toen. En toen is het voor mij begonnen. En het is voor mij echt een, uh, ja, hoe zeg je dat, een excursie geweest. Een, uh, een beleving, een uh, reis uh, voor veel mensen. En uh, het heeft mij echt mijn persoonlijke missie en daarmee ook mijn uh, werkplezier en drijf uh, meegegeven. Um, roerige start en daarmee bedoel ik uh, 1 november 2017 ben ik in uh, ben ik begonnen uh, het was het alle hands aan dek uh, Ruud weet dat nog wel denk ik uh, want er waren uh, te weinig uh, deelnemers uh, te weinig uh, omdat je een bepaald aantal deelnemers nodig hebt. kijk ik gewoon even naar Ruud om valide uitkomsten te destilleren hè, uit een uh, onderzoek uh, en uh, nou ja, dat was even schrikken, want je, je komt ergens binnen en dan is eigenlijk de vraag, uh, uh, kan dit uh, doorgaan op deze manier? Nee, er moet iets gebeuren. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken, toen dus hebben we nagedacht, wat gebeurt hier nou? Eerst een analyse gemaakt. En uh, toen kwamen we eigenlijk tot een, er ja, was toen nog een aanname, maar eigenlijk een goede conclusie, denk ik. Uh, uh, we hebben mensen uh, op een afstandelijke manier benaderd vanuit een systeem, waar, en dat was ook even de aanname nog, uh, uh, dat men wantrouwt. Uh, we, hebben, we hebben per post uh, gestuurd. We kregen weinig reacties op. Wat moet je dan doen? Uh, dachten wij, we moeten persoonlijk contact als, uh, uh, ja, als sleutel gebruiken. We moeten gaan bellen. Um, nou goed, ik ben geen uh, telefonist van de uh, beroep. Maar uh, uh, we hebben allemaal ons hart, ons best gedaan. Er zaten echt een paar keien uh, uh, bij in het bellen en in het overtuigen. Uh, en uh, uh, na drie weken hadden we het dus uh, voldoende. Uh, aantal deelnemers en uh, kon het doorgaan en dat is eigenlijk het eerste wat ik uh, op heb gemerkt in in mijn uh, werkzaamheid persoonlijk contact werkt um, hoe zit ik in mijn tijd zit ik, uh, ja, ik heb, uh, iets van vijf, uh, vijf uh, minuten zeker vijf, nog, vijf minuten. Ja, die, okay. nog vijf minuten ja je hebt nog vijf minuten ja oké okay, dan moet ik uh, misschien wat doorpraten <lacht> um, oké ja. oké okay, okay. even kijken ja, oh, ja. Um, nou ja, goed, dus dat was, het was een roerige start, uh, maar dat bracht wel gelijk dynamiek uh, met zich mee. En uh, uh, ja, de werklus en de team, het team, ja, er ontstaat gelijk een team. Je moet samen knokken voor, uh, voor waar je voor staat. En, en waar je voor staat is eigenlijk dat het experiment ten eerste moet doorgaan. Hè? En uh, uiteindelijk is dat uh, doorgegaan. Maar goed, dan start het. 1 januari 2018, uiteindelijk met een iets, uh, iets wat vertraging, zijn we gestart. En uh, nou, dan begin je. En uh, wat ik eerder al vertelde, het zijn minder kaders. Er is meer uh, keuzevrijheid, minder verplichtingen, uh, minder kaders. Zo kregen wij eigenlijk ook uh, weinig kaders mee. Ga maar in gesprek met mensen. Um, dat deden we. Maar wat doe je dan? Uh, uh, je doet wat je denkt dat je moet doen. En je, je put uit je ervaring. Dus in de eerste uh, uh, gesprekken... Uh, ben ik voortvarend te werk gegaan, uh, uh, heb ik vragen gesteld, heb ik het uh, experiment uitgelegd, uh, de context uitgelegd, dat is wel belangrijk hè, voor deelnemers ook om te weten, uh, en vervolgens uh, ja, ben ik voortvarend uh, pragmatisch aan de slag gegaan, dat was ik gewend, uh, wat zijn je doelen, waar wil je naartoe, uh, wat spreken we af voor de volgende keer, wat doe jij, wat doe ik, en uh, nou, we zien elkaar volgende keer en dan, uh, dan gaan we ervoor. En uh, dat lukt natuurlijk niet bij iedereen uh, uh, op die manier. Maar goed, dat was wel een beetje de insteek. Dat was wat ik kende, dat is wat, wat, ik, wat ik deed. Uh, en na een paar weken vroeg Jos uh, uh, Mevis, de, de, de projectleider, laat een paar dingen lezen. Uh, en uh, een paar rapportages lezen, sorry. En in die rapportages... Uh, uh, ja daar straalde die pragmatische gedrevenheid van mij, ze noemde ik het zelf altijd die straalde daarvan af, en eigenlijk wat hij zei is uh, uh, ja dat is, niet, dat is niet wat ik wil zien uh, uh, ken je die mensen nu? Uh, toen dacht ik, nou ja natuurlijk ken ik ze, ik heb, ik heb toch uh, met ze gepraat, nee maar ken je ze? weet je wat hun drijft? Uh, uh, et en toen dacht ik nee, nee uh, nee, dat, dat weet ik niet en dat is ook wat ik ervaren heb om mensen te leren kennen, om, om echt uh, uh, als je mensen open benadert uh, uh, en je wil weten wat drijft iemand, want dat is een belangrijk gegeven. Dat moet je weten namelijk als, als uh, begeleider uh, uh, voordat je met iemand kan werken. Dan moet je luisteren. Uh, je moet contact maken, je moet uh, uh, open vragen stellen, je moet tijd nemen om elkaar te leren kennen. Uh, dat plan van aanpak kan werken, uh, voor mij niet in alle gevallen, maar dat kan werken, maar dat doe je op een later moment. Uh, dus dat was de eerste uh, professionele uh, ja, soort metamorfose die ontstond toen. Uh, uh, achteruit zitten. Uh, Trust the process uh, werd vaak gezegd. En dat is eigenlijk uh, uh, vertrouwen op het proces uh, van het contact, van het vertrouwen. Uh, even kijken. Ja, mijn ervaringen met betrekking tot de uh, begeleiding van de deelnemers. Uh, uh, Ruud heeft er al iets over gezegd. De doelgroep uh, was divers. Uh, uh, er zaten mensen met een, wat wij noemen een korte afstand tot de arbeidsmarkt in, een lange afstand tot de arbeidsmarkt, maar uh, voornamelijk wel wat langere afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met uh, ja, natuurlijk een verleden uh, een rugzakje met, met elementen in hun leven waardoor uh, werk niet altijd evident is. Um, maar er zat ook een verloop in en dat wilde ik ook even duiden, want de mensen die met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en die uh, door ons werden begeleid met maatwerk, die stromen ook sneller uh, uh, uit. Die, uh, daar hoef je minder tijd aan te besteden. Die zijn over het algemeen zelfredzamer en die stroomden uit. Dus op een gegeven moment hou je een groep over die wat moeilijker uh, uh, ja, naar de arbeidsmarkt te bewegen is. Maar niet, uh, vind ik, moeilijk te bewegen. Um, want wat ik heb geconstateerd, dat wist ik daarvoor al en dat zit gewoon in mijn natuur. Vertrouwen. Mensen willen iets. Iedereen wil iets of doet iets. En, um, wat, je, uh, wat ik wel merkte is dat, niet iedereen, uh, dat ik niet iedereen in beweging kreeg. Sommige mensen deden al wat en dat was prima. Uh, uh, je bent gelukkig, prima. Je doet vrijwilligerswerk. Of je bent gewoon gelukkig en eigenlijk is dat prima. Uh, sommige mensen kon je niet bereiken uh, en die kreeg je niet in beweging. Dat is frustrerend. En, en in een enkel geval, natuurlijk, en, en dat is zo, en ik ben ook een mens, uh, er gebeurde er iets in je onderbuik. Uh, hè, maar dat kan ook in een persoonlijke klik zitten. Maar dan. Ja, Dan deed het iets met vertrouwen. Uh, je wil niet, waarom wil je nou niet en je, je doet zo je best, maar goed, ook dat uh, vraagt uh, vertrouwen op het proces. Um, ja, een persoonlijke worsteling in het tweede deel van het experiment heeft te maken met die zes contactmomenten per jaar. Op een gegeven moment uh, uh, heb je iemand wel gezien en iemand die, die eigenlijk is waar die is en, en dat is prima voor, voor, voor de organisatie, voor de maatschappij, maar voornamelijk voor de, voor de deelnemer zelf... Als je die zes keer per jaar nog moet zien, en dan vooral in het tweede jaar, en dat heb ik ook wel eens tegen Ruud gezegd, dat, dat, vraagt, dat vergt er wel iets voor mij. Maar wat vertel je dan in zo'n gesprek? Wat doe je dan? Nou, dat, dat vloog ook wel iets wat pragmatisch aan door gewoon het gesprek kort te houden, maar goed, dat is wel uh, wat ik merkte. Uh, mijn overtuiging, waarom vertrouwen? Uh, vertrouwen is normaal. Uh, vertrouwen is natuurlijk. en uh, uh, Ik denk als mens, uh, je, je basishouding is vertrouwen. Uh, en dan is het eigenlijk gek en werkt het volgens mij contraproductief als je uh, uh, vanuit een organisatie uh, communiceert uh, op basis van wantrouwen. En daarmee bedoel ik uh, uh, op een moment dat het misschien nog niet nodig is verplichtingen uh, naar voren schuiven in uh, communicatiemiddelen uh, hè, zoals bijvoorbeeld... Uh, als u niet verschijnt op uw afspraken, dan uh, uh, kan dat gevolgen voor uw uitging. Dat doet in ieder geval iets met mensen. Um, als je vertrouwt, en dat heb ik gemerkt in mijn begeleiding, dan word je vertrouwd. Uh, ik was de gemeente. Ik ben nog steeds de gemeente. Maar ook als coach van het vertrouwensexperiment was ik zeker de gemeente. Ik was het gezicht weliswaar voor het vertrouwensexperiment. Maar goed, in die zin was het ook was het geen experiment. Want wat ik deed was, was uh, echt, en dat is mijn natuurlijke grondhouding. En dan word je vertrouwd. En wat gebeurt als je uh, wordt vertrouwd en je vertrouwt elkaar allebei, dan heb je echt contact. Dan laat iemand zich zien, dan vertelt iemand wat, uh, wat hem of haar drijft. En daar kan je aan werken als je dat weet. Dat zijn knoppen waar je aan kunt uh, draaien, zoals uh, Roland uh, wel eens tegen mij heeft verteld. Tot slot, ik ben er trots op. Uh, uh, ik ben uh, uh, nu werkzaam als senior medewerker bij uh, Werk in Inkomen. Oh, ik sla één over, denk ik. Ja. Oh, en wat is er nodig? Ja, even kijken, maar niet hier. Voorbeeld John. Ja, ik, als ik uh, krap in tijd zit, dan sla ik deze over. Is dat handig? Nou, je mag nog vijf minuten in totaal. Ja, ik, ik, ga, hem, uh, ik ga hem inkorten. Ja, John heet geen John overigens, maar dat is uit privacyoverwegingen overwegingen en, en hij had wel een specifieke naam, heb ik dat maar uh, uh, veranderd. Uh, John is een uh, deelnemer van mij ik wil dat het voorbeeld geven wat vertrouwen kan doen om me even focussen om dat kort uh, uh, te houden. Uh, zwaar verslaafd aan de krek uh, cocaïne. Uh, totaal geen vertrouwen in de overheid. En uh, uh, daardoor uh, hebben wij als overheid ook geen grip op mensen zoals uh, uh, John. John had zich ingeschreven uh, voor het vertrouwensexperiment. Uh, God uh, uh, weet waarom, hoe, hoe zeg je dat? Uh, ik wist het eigenlijk niet, maar hij, hij was wel eens geïnteresseerd. Hij had een heel goed eerste gesprek. Uh, en hij is, uh, uh, uh, maar goed, hij was zwaar verslaafd en na het eerste gesprek dacht ik, nou die gaat misschien, uh, die gaat niet meer komen. Maar hij is, elke uh, afspraak is hij verschenen, soms vijf minuten, soms tien minuten, soms stoont, soms niet stoont. Uh, maar hij kwam wel. En uh, uh, ik ben heel voorzichtig geweest om met hem de pragmatische kant op te gaan, om, om doelen te stellen. Maar gewoon, want dat, dat moet je aanvoelen en dat voel je wel aan als begeleider. Uh, uh, maar één doel voor hem kwam langzaam uh, naar voren en dat wil ik duiden door... Hij kwam op een gegeven moment op een afspraak uh, en uh, uh, hij zei... Mijn maat staat buiten en die ga ik naar een afkikkliniek brengen. Maar ik wil, uh, wilde nog... Oh, ik, ik, nee, toen zei ik, ik je had mij wel af kunnen zeggen. Ik bedoel, dat, daar ben ik niet zo moeilijk in. En toen zei hij, nee, maar ik wilde nog even bij jou komen. En toen dacht ik, hé, hey, daar zit iets. Daar zit iets in. En daar heb ik hem bevraagd. Wil je hier uh, werk van gaan maken? Want als je dat doet, ik sta naast je... Uh, uh, ik steun je en uh, daar gaan we ervoor. Maar hey, de keuze is aan jou. Ja, nog niet. Spannend. Uh, uh, et cetera. Ik ga hem inkorten, want het is een heel mooi verhaal. Misschien kan ik hem later nog een keer uh, delen. Um, uiteindelijk uh, uh, is hij, waar het bij mij in zit, hij is blijven komen. Iemand waar we eigenlijk geen grip op hebben. Door een open benadering, door uh, niet te oordelen. Uiteindelijk is John uh, uh, via een omweg en via een, uh, het mooie verhaal, is die, uh, inmiddels afgekikt. En uh, ik wil, ben niet te ijdel om alles om mezelf uh, te pinnen, vooral niet. Uh, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, de manier van benadering daarbij geholpen heeft. En uh, John uh, uh, vertelt dat zelf uh, ook namelijk. Ik heb hem naderhand nog een keer gezien. Uh, ...voor coronatijd toen <laughs> kwam er een warme knuffel. Dat was een, be een beetje een gekke situatie, maar goed, daar heb ik me aan overgegeven. En uh, uh, dat is eigenlijk ook wel mooi. Um, wat is er nodig uh, uh, van de organisatie? Uh, vertrouwen vraagt iets van de organisatie. En dat is eigenlijk faciliteerde uitvoering met, voor mij, ja, eigenlijk, ze lijken heel simpel... ...maar het is in werkelijkheid moeilijk, zeker als je moet veranderen. Maar geef uh, professionals tijd, geef ze ruimte en geef ze vertrouwen. En wat vertrouwen dan is, daar moet je, moet je goed over nadenken. Maar geef ze vertrouwen, want dat uh, nemen ze mee in de begeleiding. Uh, maar daarnaast, uh, he, en, en als je het al als instrument ziet, uh, uh, vertrouwen, dan uh, uh, faciliteer, en dan kijk ik naar Roland, maar faciliteer uh, de, de uitvoering met een, uh, een, een goed onderbouwde methodiek. In, in Tilburg uh, werken we uh, samen met een bureau... En hebben we de TIP-methode van Tilburg investeert in perspectief uh, uh, ontworpen. Uh, uh, doe dat. Want je hebt mensen, uh, als je vertrouwen hebt, heb je het vacuüm gecreëerd om mensen in beweging te krijgen. Als je dat dan ook nog op een professionele, uh, uh, redelijk uniforme uh, manier doet, uh, uh, dan ga je successen halen. En uh, dat heb ik in mijn stukje geschreven. Dan is het nog maar de vraag hoe hard graniet is. Hè, het uh, uh, granietenbestand. Uh, tot slot... Uh, ja, het is tijd voor verandering en uh, die verandering is uh, op verschillende plekken in heel de wereld uh, Ruud, al ingezet. Uh, ik ben er trots op om daar uh, onderdeel van uh, uit te maken en, en die missie te delen. Ik ben er trots op Tilburg, uh, echt waar. Het uh, is een, een grote verandering, een lastige verandering, maar we zijn ermee bezig. Uh, en Ik ben uh, kritisch op het systeem uh, en ik zie... In dat systeem heel veel mensen keihard met hart en ziel en zaligheid werken. Dus ik heb nooit kritiek gehad op mensen die dat in dat systeem uitvoeren. Maar dat systeem heeft ja, onherroepelijk impact uh, op hoe je je werk kan en moet uitvoeren. Uh. Ja, dat was tot slot. Oké. Okay. Mag ik even schoonmaken. Uh, dankjewel, Wannes, voor dit uh, uh, mooie verhaal. Jouw persoonlijke verhaal ook, jouw persoonlijke Groei. Um, het wordt ook in de chat gezegd. Mooi verhaal. Mooi om jouw persoonlijke groei te zien in het experiment. Stap